mensen, leuk dat ik je naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 lspd en En vandaag ga ik op pad met deze dikke Mitsubishi Outlander. Uh, gemaakt door Anno Mods en uh, mijn uh, grote Matty Shairan die daaraan heeft meegeholpen. Um, ja, vandaag is met Kim op de ambu. En je zult zeggen van, wow, is die ambu nog super groot? Die rapid of is Kim nog super klein? Nou, ik denk dat er wel nog een foutje in zit in die rapid. Want voor mijn gevoel is Kim niet heel erg klein. Um, maar het kan zomaar zijn dat hij toch wel... Uh, dat het toch wel wat kleiner is dan gedacht. Uh, maar ik denk eerlijk gezegd dat die Rapid, de de, uh, hoe weet het, de Outlander toch ook wel wat, wat groter is. Maar goed, het is nog een work in progress. Dus dat wil zeggen dat er fouten in mogen zitten. En dat ik ook niet uitgebreid die hele ambi ga laten zien, die Rapid. Want ja, hij, hij is nu niet af. Maar ja, ik, ik met mijn ongeduldige uh, hoofd uh, zou ik maar zeggen. Ik kan weer niet wachten op die rapper en ik zei ja ik wil hem hebben, ik wil hem hebben. En jullie wilden ambulance zien, hadden jullie gestemd via Instagram. En ja, sommigen zeiden ook nog eens ambulance rapid responder. Nou, toen uh, stelde Enno eigenlijk voor om met deze te gaan. Ja tuurlijk. Uh, daar zei ik geen nee tegen. Um, ja, dingen als. Kijk, hier zit de uitlaat. Even kijken. Hieronder, je ziet hem nu zitten. Onder het rechter achterlicht zeg maar. En de.. Rook komt daaruit. Maakt er maar uit. We gaan nu naar een, uh, een, een chest trauma. Dus gewoon een A1 maken we ervan. is niet heel ver hier vandaan. Uh, we rijden samen met de ambulance. Dat wil zeggen dat we dus vanaf twee met twee voertuigen aanrijden. Uh, ja. Een beetje een nadeel, want een rapid responder wordt natuurlijk vaker ingezet om gewoon lekker snel te plaatsen zijn, eerst hulp te bieden en dan te kijken of er een ambulance nodig is. hebben uh, deze mod wordt gewoon automatisch de rapid en de ambulance al gekoppeld. Um, ja, vandaag dus een beetje in het teken van Limburg-Zuid, oftewel Maastricht, want de Rapid komt uit Maastricht. En de Ambu, waarmee wij samen rijden, komt ook uit Maastricht. De Ambu is er echt nog niet. Dit is echt het eerst in mijn hele carrière, dat ik eerder ben dan de Ambu. Omdat die Ambu gewoon vastzit. Um, maar ik, nee, ik heb één keer ooit, dus was ik eerder dan de Ambu. Maar goed, hi, vertel. Nou ja, jij vertelt toch niks. Dan uh, gaan wij gewoon eens kijken. Goedendag meneer. Hey, Emma Kim, ambulance ding. Het ligt gewoon aan Kim. En wat Kim vandaag uh, is op de ambulance is, eerder dan de Ambu. Of op de Rapid is eerder dan de Ambu. Even kijken, dit is helemaal niet goed. Uh, Ik wil... Je uh, weet wat hier gebeurd is. Ja, ja, ja, ja, Hij is voedselallergie. Hij was aan het rennen en opeens bam, meerdere breuken, meerdere blauwe plekken. Die is hier misschien wel mishandeld ofzo. Uh, ik ga hem zo pijnmedicatie toedienen. Uh, respect voor support. Want ik neem aan dat deze man toch wel moeite heeft met ademhalen. En waarschijnlijk ook wel pijn heeft. Uh, overal. Uh, nee wacht ik doe zuurstof geven. Nou hij heeft waarschijnlijk moeite met ademhalen. Want ja. ja zijn hele borstkast uh, breuken en alles. Um, doet pijn. Maar ik wil ook uh, wat pijnmedicatie geven. Ik denk dat die ammu hier om de hoek op zijn kant ligt ofzo, ik weet niet precies wat dat is, maar daar uh, moeten we even uh, mee opletten. Um, ja. Nou goed. Moet de ammuur. Maar goed, waar is die ammuur? Hij loopt zelf al dan naartoe. Oké, okay. eerste patiënt afgehandeld. Op straat. Overdragen aan de dienst. Of aan de ambulance collega. En aan de kant. Nee, ik wil gewoon in een eigen <totstuk> rabbit. <het. totstuk> dat ding is echt huge jongen. Uh, nou ja, nogmaals hè, Kim kan ook wel super klein overkomen opeens. Wat zei. Nou ja, nee, dat is onzin wat ik zeggen. Ik wilde zeggen ze heeft normaal hakken aan, maar mijn politieuniform is ook geen hakken aan. Um, Nee net stond hij ook al naast een Volvo XC60 en die zijn ook al groot en daar was hij ook groter uh, dan als iets. Nou, voertuigongevallen, daar kunnen we ook wel even naartoe. We staan alleen wel een beetje vast hier in het verkeer. We zijn nu onderweg A1 naar een voertuigongeval Jongen jongen jongen, die bussen toch Ambulance is er al Ditmaal is hij er wel al Ja, ik vind dit gewoon echt de mooiste Rapid Responder die er is. Samen met de Hyundai Tucson van uh, Rotterdam. Natuurlijk. Maar deze vind ik gewoon echt wel dik. Deze rijdt ook in Friesland. Uh, en in uh, uh, zuid holland zuid geloof ik. En natuurlijk in Limburg-Zuid en Limburg-Noord. In Noord rijdt hij als... Uh, over de G. En hier rijdt hij als beide. Rapid en over de G. Nu hebben we wel nieuwe over de G wagens. Um, namelijk de B-klasse. Wij hebben hier B-klasse ambulance Rapids. Ja, nou dit lijkt meer een ongevalletje. Ambu en auto. In plaats van... Uh, een uh, auto ongeval waar uh, de ambu naartoe kwam of er is meer gebeurd in de tijd dat wij hier uh, naartoe onderweg waren ik sta even in de ambu maar we gaan het oplossen ik ga samen met mijn collega hier kijken ik kan niks doen aan de scheren dat ze aan hebben de verpleegkundige hij dus stapt uit oh, de chauffeur blijft zitten het gevolg daarvan is dat uh, ...chauffeur uh, automatische serenes aanlaten. Ook dit ziet er niet goed uit, ademhalen maar van 8 tot van 71 is cruciale, uh, dodelijk. Dus we gaan uh, te eens toedienen. Uh, ik wil natuurlijk nog even weten wat hier allemaal aan de hand is, wat die voor verwondingen heeft. Uh, wat heeft die ja, blauwe plekken, meerdere hammer, heetjes, wacht dat is iets anders geloof ik. Hè. Even, even snel spieken. Het zullen wel sneden zijn ofzo. Oh wacht even. Wat is dit dan? Nee, wel blauwe plekken. Denk ik. Ja, ik kon er allemaal niet achter. Ja. Uh, en uh, hij had opeens hoofdpijn tijdens het rijden. Dat kan ook wel een, uh, een bloeding zijn in het kopje. Uh, we gaan nog wat medicatie toedienen. Dan nog trauma treatments. En dan gaan we... Uh, waarschijnlijk te horen krijgt dat hij mee kan met de ambu ja dat kan hij ook en dan ben ik alweer heel klaar met die srenen van de collega's maar ja, er is niks aan te doen wat ik al zei zolang de chauffeur niet uitstapt en dat doet hij niet zo so, en nu zet die srenen uit Ambulance neemt de patiënt mee naar het ziekenhuis, oftewel op of deze zijn het ziekenhuis, oftewel hier. En wij gaan terug naar de post. We zijn we terug op de post en er staat een busje die heeft zijn alarm. Dat alarm gaat af, vreselijk irritant, maar goed. uit, maar zuid, uh, wacht op de volgende melding. Het uh, is tot nu toe nog rustig gebleven. We gaan nog één of twee aannemen. Dat is heel goed geweest voor vandaag. En dan komt die van overdoses. Die kunnen we zeker aannemen. Samen met Ambulance gaan we die kant op. Deur dicht gaan en dan gaat hij niet. Dan moeten we de auto maar even helpen. Daarmee, Het spoed onderweg naar een overdosis melding. ze is op te plaatsen als hij ons niet meer nodig heeft dan hoor ik dat wel als ik niks hoor rijden we uiteraard gewoon door Dus terug op de weg. Dat was niet raak geloof ik. Maar goed dat zal wel aan mij liggen dan. Ik zeg dat vaker dat het niet raak was. Terwijl ik toch echt een boom hoorde. Oké, okay, dit is helemaal niet goed, zie ik. Uh, leven is 19%, laten we hem maar even zeggen. Hartslag van 26, allemaal nog van 12, draad 77. Uh, bekend met drugs en alcoholmisbruik. Hij is op het midden van de straat neergevallen. Uh, niet allergisch voor iets. Uh, is niet meer bij kennis. Uh, we gaan meteen de zuurstof toedienen. Oké, okay. en daarbij gaan we meteen medicatie alvast toedienen en dan gaat hij met spoed naar het ziekenhuis. Medicatie gegeven en samen met mijn collega ga ik haar uh, dan, uh, of mijn collega gaat er alvandoor. Ja, in ieder geval richting uh, het ziekenhuis. Zo, het beste mevrouw. Ook al zal ze waarschijnlijk niet meer aan spreken. Die al er van de wei, gekjes. Kijk, waarom gaat Oranje nou niet? En waarom is die deur nou niet dicht? De meldkamer zijn we vrij voor uh, vervolgmelding, overdragen, collega's. En die krijgen we ook een reanimatie, laatste melding van vandaag. De eerste ambu is er al, dat is zeer snel, dat is namelijk belangrijk bij een rijja. Wij moeten nog een kleine drie kilometer afleggen. Zo, we zijn er bijna Hopelijk Oh, Ja, nee dat ging helemaal fout Ik zag het al gebeuren Ik had niet gevoeld dat ik zo snel door de bocht ging Maar eigenlijk Ja, nou ja, ik dacht dat ik hem nog wel uh, Onder controle had De auto, sorry daarvoor Iedereen snijdt hier altijd af In 5M, dus blijkbaar is dit wel Snel in principe best wel. Alleen een wacht sturen. Plaatsen. We gaan meteen uh, mijn collega boven assisteren die de reanimatie is gestart. We zijn zelfs met z'n tweeën aan het reanimeren, dat heeft weinig zin. Want eentje doet het op een plek waar ik het maar niet zal benoemen. En de andere doet het op een plek waar ik het eigenlijk ook maar niet zal benoemen. Maar niemand doet het goed en ik sta op het dak. Mooi man. Uh, ja, nou ja dit is in ieder geval reanimatie behoeftig dat is duidelijk we gaan opladen hij adviseert geen shock vervolgens voordat ik het weet leeft de patiënt alweer geen shock geadviseerd doorgaan reanimatie ja de reanimatie succesvol patiënt leeft en gaat mee met de ambulance wie zit hier nou allemaal met zijn banden te spinnen Doppeltjes. Goed, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik jullie een leuke video vonden. Ik hoop dat jullie een hele gave uh, Rapid Responder vinden. Um, laat maar weten in de comments wat je ervan vindt. En ik ga hem zeker nog vaker laten zien. Uh, ik zou zeggen tot over een aantal dagen bij een nieuwe video. Uh, zoals het tijd eigenlijk wel bijna. Tot dan. Doei!